Dorkam, een hoekwoning. Ik loop hier gewoon eventjes op de eigen opritlaan. Een woning met veel lichtinval. Echt lichte woonkamer, lichte slaapkamers. Achter mij zeg maar een zijraam. En vanuit de eigen oprit loop ik naar de achtertuin. En Ik ben wel een tijdje aan het lopen, hè? dus het is een flinke oprit. Achter mij de garage en hierbij ook de tuin. En dit is al west, dames en heren. Naast de garage, eigenlijk tegen de garage, is nog een extra berging. Dus wat ik net al zei, een echt een lichte woning. Vier slaapkamers, veel raampartijen en ook nog een dakkapel. Uh, tevens heeft deze woning een gemoderniseerde badkamer. Sommigen hebben op het rijtje uh, nog een balkon, maar deze is bijgetrokken bij de badkamer zodat de badkamer vergroot is. Bent u nou geïnteresseerd in deze prachtige hoekwoning? Een hoekwoning? Bel dan even ons met 0251 655086. Ik hoor graag van